Ze zijn denk. bang voor die hond, joh! Oh, die is meer. Haha, die doet het niet meer. <laughs> ook weer even iemand geholpen. Deze maar niet bang, Burgers, die hond is dood. Deze, kijk, die moet je EHBO-kit geven. Oh, oh, oh. Oh, oh houdt veel die... Oh, oh, oh. Oké, Mevrouw. is mijn Inzoom op het gezicht. Ze is echt aan het pijn ik, ik help haar even. Oh! oh. En toen was ze weg. <laughs> Oké. <Okay. laughs> hé hey hey, hey, hey hey hé, gelijk enemies joh. Ja, we hebben ons helemaal verraden met die hond en deze vrouw natuurlijk. Dus moeten we moeten wel aankunnen joh. Als we nu neergaan, gaan, we staan even een snipertje erbij. Oké. Even, okay, even ik, schuilen. Ik pak Hatchet. de linker. Oké, okay, wacht, wacht, wacht. Dan pak ik de rechter. Nee, niet af. De... Nee, nee, nee. Wat? Oké, 3, 2, 1. Ik mis het. Ik had zo lang de tijd. <laughs> Helemaal.. Uh, dit is echt hoe als dit er is wat hoe de. <brug> ik kan niet praten joh. Wat heb ik man? En wie is dat dan? Ja hij is een, van ons, uh, hij is aan het ontploffen, hij is zo'n ding aan het trekken allemaal. Hij is aan het ontploffen. <laughs> Oké. Okay. Kijk dan, nou, dit is. Oh we zijn gewoon pre pref... professional <laughs> Ja. Als dit een.. <laughs> <laughs> oh, dan mag je een mooie compi-maat. Com compi <laughs> dit <lacht> is een beetje afstand. Ik een compilatie van maken van hoe, hoe vaak ik me misspreek. Kijk nou, we kunnen gewoon door joh. Of, of gaan we op het eind alles ontploffen? Zou we kunnen. Hoe, waarom zou het ontploffen? Ja kijk dan, dit zijn nu een duidelijk bommetje. C4 staat er zelfs op. Oh. <lacht> Oké. <Okay>. Ja nee, <lacht> dat is wel duidelijk ja. <lacht> maar die is. Het is en er staat door. C4 op. <lacht> En het zit allemaal gekke draadjes. Ja, wat ik geleerd heb van videogames is als het iets rood hey. is, dat het een plofbare is. Ja. Oh. Nou, ja, dat hadden we zien eigenlijk voor de komen, ja, hè. Ja, dat uh, moesten wij maar die bommen niet neerzetten natuurlijk hè. Onze eigen ja. schuld. Die gast hier, die wij moeten verdedigen, die is echt compleet relaxed. <laughs> ja. ja. Die zit gewoon een beetje voet... op het computerschermpje te kijken. Kijk hoe relaxed die is joh. Waar is die? Hij is hier in die kamer! Ja. <laughs> kijk hoe relaxed hij net hier loopt! <laughs> hij staat er echt niet joh. <laughs> <laughs> hij doet <is hier. laughs> er echt helemaal niks? <laughs> ah joh, jongens, dat lukt jullie wel! <laughs> ik, ik blijf gewoon even hier staan, oké? Okay? Als jullie het niet hervinden? Hé! Hey, kijk, ze dansen. Het is, het is, het is gelukt. Ze het het dansen zelfs. Oh hier, ik spring hier gewoon naar beneden joh. Pas op. Oh. Hij is bijna neer. Wat deel, help me! Oh, hij komt op jou. <laughs> hij negeerde mij gewoon helemaal volledig. Ja, hij zag je niet joh. Oh. Hij is bijna neer. Wat deel, help, me. help me. Ik ga even hier mooi even opstaan. Ja, dan moet ik daar ook op gaan staan natuurlijk. Allemaal naar de camera kijken. Ja, zo draaien joh. Oh. Ja, hier is de camera. Hier. Oh, oh is daar de camera? Aan ja. ja, De andere kant ja. Oké. Okay. Ja, een beetje naar links kijken misschien. Een beetje naar links. <laughs> <laughs> links. Ja. Die kant op. Ja, een beetje. Ja ik kijk niet echt de camera recht aan joh, maar... Nee, dat kan ik dat niet. Ik weet dat we links naar rechts gaan. <laughs> Laat ik heb een naar zo naartoe. Zo. <laughs> <laughs> okay. Ik ben een beetje camera schuw, oké? Okay. <laughs> okay. Nou, uh, dames en heren, jongens en meisjes, of wat je ook bent. Dank je wel voor het kijken naar deze heerlijke video. Dit wordt zeker een video, denk ik, toch? Ja, dat zeker denk ik. Nou, we hebben een heerlijke nieuwe episode van uh, The Division. Heerlijk spelletje, we horen er steeds beter in. En, uh, Dankjewel voor het kijken en dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!